En Plopsen in de koe worden. Hoi, ik ben Hi. Monneke. Hoi, ik ben Monneke. Welkom bij Plopsen in de koe worden. Ja, dankjewel. En je mag vandaag met mij mee, de achtbaan draaien. Oh, ik de achtbaan draaien. Jij mag de gaan baan misschien wel, ja. Allereerst ja. moet je wel even een uniform aan. En hier, paas, hier dus. Uh, een zoekgetallen stuk groen is dus van een er alleen in. En geel betekent als we gewoon een pleiding met een glas hebben. Wacht even ja. jongens, ik ga jullie even meten allemaal. Aan jou zie ik al, je bent al heel groot. Ja, je bent ook groot zat. Jij bent bijna groter dan een lat, joh. dicht. Heeft... Het bedienpaneel. Daar je één keer de zoomer drukken en daarnaast dat. Staat... En dan mag je niet relaten en dan mag je opletten dat de kinderen blijven zitten qua bezoekers hier, vlot dat een beetje. Vandaag wil ik als Boomaloo de meet-and-greet doen. Nee, grapje, ik mag ze begeleiden. Ik vind het gewoon helemaal gek. Ik Ik een de vacasio, moe te meet-and-greet. hier zijn ze Werken, moet je heel positief zijn. Je moet ja. altijd vrolijk zijn. Je moet goed met de kinderen om kunnen gaan. Ja, en als laatste, als je natuurlijk in zo'n showdans mag, geen prankjeboards hebben. Nee. Is, het een, is het een wilde achtbaan? Nou, voor de kleine kinderen is het best wel heftig. Waar haal je nou echt voldoening uit? Ja, het is gewoon heel gezellig om hier te werken, want iedereen die is, een dagje ja, uit. Maar de beste dag van hun leven bezorgen, dat is wel een goede ja. Dat is gezellig, oh ja. <lacht> oh. Maar zo, ik ga dus zo deze afbaan besturen. Ja, deze ga om de meteen ja. joh, je bent super groot. Jij mag er ook in. <lacht> de open. Ja. En ja, dan wachten we op het iedereen dan is het stad. Ja. En dan doen we het bordje verliefd. dan gaan we nu alle de burgers controleren. Ja. Je hebt het heel goed gedaan vandaag. Ja, ik vond het echt fantastisch. Je bent heel goed met de kinderen, spreekt ze leuk aan en je let erbij op een heel goede veiligheid. Mijn dag zit erop, en wij gaan er even honderd keer in de achtbaan. Laten we dat doen.